Design moet inclusief zijn, maar hoe doe je dat? Twee jonge specialisten van het bureau Côte komen erover vertellen. Welkom bij CVD TV. Ja, van harte welkom. Uh, Roxanne en Nadine, uh, wie stelt zich als eerste voor? Nou, ik stel me als eerste voor. Ik ben Roxanne. Ik ben senior UX designer bij Code Desir. En voor de mensen die zitten kijken, denken van, wat even. Wat doe je dan precies? Uh, ik ontwerp de gebruikerservaring op uh, digitale producten. Dus dat kan zijn een website. Um, het kan ook bijvoorbeeld zijn een uh, app of zelfs een stofzuiger zou kunnen. Uh, maar de bedoeling is dat ik ervoor zorg dat iedereen die het gebruikt, die uh, het moet gebruiksvriendelijk genoeg zijn voor hen. Ja, precies. Uh, Nadine, en wat is jouw rol? Um, ik ben webdeveloper, eigenlijk aan het einde van de lijn. Ja. Uh, dus wanneer alles bedacht is, uh, perfecte plaatje staat er. Het is gedesigned, mag ik het uh, gaan uitvoeren en daadwerkelijk tonen? Oké, okay, ben je een techie dan? Ja. ja? Maar je, maar je kan wel communiceren met je buf. Uh, het schijnt, het schijnt. Ja? Want jullie zijn een soort van team toch? Jullie werken veel samen op projecten. Hè? En, nou, dat valt eigenlijk tegen. We zouden ja. het meer willen doen. Ja. Um, maar um, in theorie zouden we samen kunnen werken. Alleen we werken allebei op verschillende projecten. Oké. Okay. Ja. Ik, ik noemde het net inclusief design, maar we hadden het net even in het voorbespreking over. Jullie noemen het anders. Hè? Hoe noemen jullie het? Inclusive Experiences. Oké, okay. en, en want je zei het net al, hè, Experiences, dat betekent, je, je zegt net voor de grap, het kan ook het design van een stofzuiger zijn. Ja. Maar hoe ver gaat dat binnen Code Want jullie ontwerpen geen stofzuigers, toch? Nee, nee klopt. Wij nee. werken, doen voornamelijk digitale producten, soms ook campagnes. Mm -hmm. uh, en daar willen we wel altijd een soort van gebruikerservaring uh, neerzetten, zodat het ook, uh, ja, we noemen dat stand-out fit-in. Dus het moet passen in je... Um, eigen omgeving, dus je moet er dagelijks gebruik van kunnen maken, yeah. maar je moet het ook willen gebruiken. Mm. Uh, dus vandaar stand-out. Dus het moet ook echt wel aantrekkelijk genoeg zijn om te kunnen gebruiken. He, inclusiviteit is natuurlijk een ding um, wat uh, is een thema van vandaag. Niet altijd direct gerelateerd aan uh, experiences of aan design of aan het de digitale agencies. Waar jullie ook uh, in die in die hoek zitten jullie ook. Wat maakt het zo relevant als we het richting design of experiences trekken? Wat is het voor jullie, inclusief design of inclusieve experiences? Um, nou, met name um, dat iedereen er gebruik van moet kunnen maken. Dus wat we hebben gezien de afgelopen jaren is dat uh, mensen denken heel erg toch in hun eigen referentiekader. Mm -hmm. Dus als ze aan het ontwerpen zijn of we zijn iets aan het ontwikkelen... dan denken we toch heel erg van, oké, okay, zou ik het gebruiken? Of misschien je omgeving eromheen. Mm -hmm. Maar eigenlijk moet iedereen het kunnen gebruiken. Dus over de hele wereld heen. Maakt niet uit waar je bent. Maakt niet uit wie je bent. Iedereen zou het moeten kunnen gebruiken. Dus daarom is het ook juist heel relevant voor ons vakgebied. Ja, kun je eens je, uh, Nadine voorbeelden geven van waar het fout gaat? Um, ja, mensen kunnen bijvoorbeeld, um, een van de meest uh, bekende is last hebben van yoga. Een bril nodig hebben, uh, jij hebt al een bril op, uh, maar Rox als haar bril verliest, dan kan ja. ze de website niet eens bekijken. Um, een website moet daarop gemaakt zijn. Um, het technische aspect daarvan is, uh, je kan op een website inzoomen, je kan instellingen veranderen in je browser, op je telefoon, waardoor je alles groter ziet. Ja. Maar als je je website niet goed uh, bouwt, dan gebeurt er niks. Uh, waardoor de mensen die dat nodig hebben, uh, de website niet eens kunnen bezoeken. Mm. Ik hoor dan wel een sceptici die zeggen van ja, weet je, uh, maar ik maak voor een hele specifieke doelgroep uh, ...maak ik uh, een website. En dat zijn uh, jonge, vitale, goedziende uh, mensen. Dus uh, lekker boeien, dat inclusief. Uh, dat hoeft helemaal niet, want uh, mijn doelgroep zijn niet uh, mensen die niet kunnen zien. Wat is jullie reactie dan? Ja, dat is altijd al grappig. Ook überhaupt doelgroepen zijn uh, gemaakt om je daarop te richten. Yeah. Maar dat betekent niet dat dat de gebruikersgroepen zijn. Mm. Dus uh, je kan je uh, als doelgroep hebben van oké, okay, ik wil me hierop richten... ...maar uiteindelijk kan iemand anders het alsnog gaan gebruiken. En ik ben het er ook überhaupt gewoon niet mee eens... Maar... Dat was een ander verhaal. Nee, is, ja. Dat, ja, het is nog mijn steeds vraag. Een, uh, een groot percentage wat er wel um, moeite mee kan hebben. Yeah. En uh, wat wij proberen duidelijk te maken, is dat het niet per se iets extreems hoeft te zijn. Hm. Het is niet zo'n ver van je bed show als je misschien denkt. Want um, bijvoorbeeld um, mensen, kunnen kleuren, kleuren zo, mensen kunnen kleurenblind zijn, yeah. maar um, het kan ook zo zijn dat de zon op je scherm staat, waardoor je de contrasten veel slechter kan zien. Beide kunnen opgelost worden met, de, met dezelfde... Um Um, oplossingen ja en dat is voor iedereen relevant ja. dat is voor iedereen relevant. Ja, ja, ja. want uh, uh, eens, la, laten we dat eens inzoomen want jullie zijn dus, ik heb jullie maar even gedeponeerd als specialisten <lacht> op het gebied van uh, inclusieve experiences of inclusive design of geef het beestje een naam hoe ziet zo'n proces eruit hoe pak je dat aan en dan eerst even vanuit vanuit jou vanuit UX perspectief ja. hoe pak je zoiets dan aan nou het ding is wat we zien en waar we eigenlijk naartoe willen streven dus wat we zien is dat um, de ontwerpers die er nu zijn. Uh, vaak zijn we heel erg in een ontwerpproces. We gaan inderdaad denken aan doelgroepen. We zijn inderdaad bezig met de happy flows. Ja. En we zijn daarmee bezig. En het stukje, het inclusief maken, dat komt pas aan het einde. Ja. Dus dan komt development erbij. En er is gewoon een richtlijn waar je aan moet houden. Je kan daar een boete voor krijgen. Oh, het is zelfs verplicht ook. Ja, het is echt verplicht. Dus je kan echt gewoon in bepaalde landen... kan je gewoon een lawsuit ervoor krijgen. Dus dan komt dat opeens naar voren. En Als... dan is eigenlijk bij development dat ze het pas gaan oplossen. Kun je ja. ja, helaas, <laughs> vaak aan het einde is het: oh ja, en ja. Um, we moeten dit ook nog even doen. Want even, even zo nemen we door naar het proces, hoor, Maar in uh, uh, um, het, het is niet zwart-wit dat je moet per se 100% inclusief design opleveren qua website en apps, toch? Maar er zijn wel richtlijnen, of in hoeverre zit die verplichting erin, of is dat wetgeving? Ja, er ja. zijn verschillende richtlijnen en uh, verschillende niveaus in. Um, en dat verschilt per keer. En uh, dat is het hele lastige ding hieraan. Mm. Is dat er... Uh, er kan, je kan zoveel doen. Je kan zoveel ja. veranderen. Zoveel kleine dingetjes om het meer um, um, accessible te maken. Ja. Um, maar het is, het is dus zaak om het fatsoenlijk uit te zoeken. Het begint het daar misschien al mee? Dat je gewoon zorgt bij... De relaties van jullie, bij accounts van jullie, dat je vanaf stap 1, dus zegt van jongens, dit is een thema waar we rekening mee houden. Ja, ja. En wat zeggen de meeste uh, klanten dan? Ja, uh, het nou, mooie is om hem eigenlijk gewoon erin te verwerven, uh, te ja. verweven. Dus eigenlijk als je aan al ontwerper bent, hou hier rekening mee. Als uitgangspunt. Als uitgangspunt. Dus bijvoorbeeld. Um, we hebben ook een project gedaan voor een klant die we even niet mogen noemen, ja. maar daarbij um, we hebben we dus uh, moesten een website maken en daar hebben we al gelijk de principes in meegebracht in het ontwerp. Mm. Dus we hoeft het niet eens aan de klant te vertellen van oh hier moet je echt rekening mee houden. Wij hebben er al voor gezorgd, we hebben al voor gezorgd dat de kleuren die gebruikt werden, dat dat uh, door de contrastchecks heen kwam. Contrastchecks maar, ja. Ja. <laughs> ja precies, dus dat je ervoor zorgt dat het een juiste hoeveelheid contrast heeft voor onder andere mensen met kleurenblindheid, ja. Maar ook bijvoorbeeld als we dus gebruik maken, want dat willen onze klanten heel graag. Die houden van websites waar bijvoorbeeld heel veel motions in zit en dat alles uh, mooi inbeweegt als je erop scrolt. Mm -hmm. Maar dat is voor niet iedereen heel erg fijn. Mm -hmm. um, het, ja, het, eigenlijk noemen ze dat uh, ja, een vestibular disorder. Dus dan heb je... Een, Hoe noem je dat? Een vestibular disorder. Ja? En dan heb je dus eigenlijk uh, je evenwichtsorgaan. Die kan niet zo goed de match meer maken Aha. tussen je, wat je ziet en wat je brein kan verwerken. Mensen vallen van een stoel af als ze naar nou een website kennen. Ja, ja. Nou, ja, dat is dus wel het idee. En het eigenlijk... Niet eens dat je echt een, een ziekte of iets hebt, maar ook gewoon mensen die hebben er gewoon wat sneller last van. Dus een collega van ons bijvoorbeeld ook, die heeft er ook gewoon al last van als die door een website scrolt. En klanten willen dat heel graag. Dus die willen heel graag dat er allemaal van die hele mooie ja, motions, animaties ja, in zitten. Ja, ja. En wij hebben dus voor die klant al gelijk een ontwerp bedacht die als we dat uitzetten, nog steeds een hele vette website is. Eh. Um, uh, wat zijn er ja. meer uitgangspunten? Kun je nog eens een paar noemen die je dan in zo'n eerste fase meeneemt? Want je hebt dan kleur, contrast, uh, beweging. Wat zijn nog meer elementen waar je op let? Uh, de, hoe je door de website heen navigeert. Dus ja. bijvoorbeeld stel ik breek nu mijn hand, ik hoop het niet. Ja. Uh, dan zou het moeilijk voor mij zijn om de uh, ja, muis te gebruiken. En in dat geval zou je dus bijvoorbeeld gebruik kunnen maken van een keyboard navigatie. Maar dat moet ook geïmplementeerd worden. Ja. En, wat, en wat is dan de impact uiteindelijk voor jou als webdeveloper? Is het complexer om zo'n site of app uh, te bouwen? Uh, het ligt een klein beetje aan hoe design het aanpakt. Ja. Uh, in theorie, als je, uh, als je een goede developer bent, hoeft het niet heel veel moeite te zijn. Um, het wordt pas een probleem als design een variant verzint voor uh, nou, heel heavy, met motion. Ja. Um, ja, je kan hele vette dingen maken met parallax effect. Als je naar beneden scrolt, gebeurt er dit en dat. Wij hebben het ook op onze website. Het ziet er super vet uit, mm. maar als je daar niet tegen kan, is het heel heftig. Mm. Um nou, kan je een hele andere variant maken, wat praktisch gezien gewoon een tweede website bouwen is, mm -hmm. of je kan het zo uh, ontwerpen dat het gewoon een kleine aanpassing is. Dat je bijvoorbeeld als je een, um, een hele mooie animatie hebt, als je naar beneden scrolt, iets beweegt, iets draait, dat je dan gewoon een positie kiest uh, van die motion dat je zegt: Oké, okay, in het midden daar moet hij gewoon stilstaan, of aan het begin of aan het eind, en voor de rest doen we niet die heavy motion. Mm -hmm. Eigenlijk het enige wat je hoeft te doen is pauzeren maar moet je concessies doen als je het hebt over inclusief design wij vinden van niet nee. <laughs> um, je hebt iets uh, dat noem je universal design ja. um, daarin zeg je eigenlijk dat het voor iedereen um, um, bereikbaar moet zijn en voor iedereen op dezelfde manier um, denk bijvoorbeeld aan een trap en aan een uh, rolstoel um, ramp um, mm -hmm dat dat zijn twee losse dingen mm -hmm. maar als je het zo ontwikkelt dat beide gebruikers één ding kunnen gebruiken ja. heb je universal design ja, ja, en dat kan die, die dat kan design-wise digital wat makkelijker dan met zo'n fysieke trap bijvoorbeeld, want dat, ja. dat je kan ja. een trap die dan morft uh. naar, naar een ramp als er iemand met een rol aan. ja en um, je ziet universal design heel erg met uh, bijvoorbeeld nieuwswebsites of um, websites voor banken um, wij maken toch iets meer um, websites uh, met veel motion voor, voor de experiences. Ja. Um, en dan is het wat lastiger om universal design toe te passen. Mm -hmm. En dat is ook iets waar wij eigenlijk heel erg voor proberen te vechten. Is dat het nog steeds... Um, bereikbaar moet en kunnen zijn. En dat hoeft echt niet zoveel moeite te kosten... Nee. en je hoeft echt niet zoveel aanpassingen te doen. Hey, en jullie zijn niet commercieel... Uh, maar uh, toch even de, de bekende klantvraag die natuurlijk dan komt... ja, maar dat zal dan wel een stuk duurder zijn... als ik uh, Inclusive Experience wil inbedden in mijn website of app. Ja, dat is dus niet het geval. Nee? Want als je dus vanuit het begin van het proces gebruikt... heb je dus inderdaad ten eerste niet de lawsuit die op je afkomt... Ja. maar ook dat het gewoon veel minder werk is. We kunnen er gelijk al rekening mee houden... En Eigenlijk bespaar je geld. Maken jullie, zijn al jullie experiences inclusive binnen code azure of zijn jullie de twee frontrunners die als een soort evangelist op het podium staan te roepen van jongens we moeten eruit ja, er dat, dat, dat laatste ja ja ja er uh, staat nog veel te winnen uh, ja we zijn er uh, we zijn er heel erg mee bezig om binnen het bedrijf het een standaard te maken je kan denken als uh, mobiele design was vroeger ook niet standaard je nee. maakte een, een design voor desktop en toen was het toen kwamen er mobiels voor de voor de oudere mensen um, <laughs> Er en was toen, een tijd dat er geen mobiel was. was dat is voor de jonge mensen. <laughs> er was een tijd, jonge mensen, dat er geen mobiel was. Ja. Um, en toen was het, oh ja, laten we ook nog een variant maken die geschikt is voor mobiel. Ja. Nu um, um, designen we mobile first. Dus we maken hem voor mobiel en daarna desktop. Of dat het aanpast eraan. We willen eigenlijk dat um, inclusive experiences ook. Onderdeel daarvan wordt ja, dat het gewoon standaard is, hm. dat het geen uitzondering meer is. Wellicht heb je iets meer tijd nodig, want je moet wat aanpassingen doorvoeren. Um, in theorie hoeft dat niet heel veel te zijn, maar we moeten ook een beetje empathie hebben voor elkaar. Dus je zegt eigenlijk, als je, uh, als ik naar jullie luister, als je inclusive experiences ex inclusive design toepast, uh, zeg maar vanaf het begin, het zit echt in de DNA, dan zijn de Consequenties vallen eigenlijk wel mee als het gaat om tijd en geld ja. en complexiteit. Ja. Um, als ik denk aan inclusiviteit, dan denk ik ook heel veel aan, zeg maar even non-design en non-experience, maar inclusiviteit in de brede zin, denk ik ook aan cultuur bijvoorbeeld, hè. aan de inclusiviteit binnen een organisatie, dat iedereen zich thuis moet voelen. Speelt dat ook mee in experiences dat iemand, eh, ik noem maar even een dwarsstraat, een gebruiker uit India. Kijkt anders naar zo'n online experience als, als uh, een, een Hollander of uh, iemand uit Zuid-Afrika. Ik verzei maar aan Dwarsstraat. Uh, speelt dat soort inclusiviteit ook een rol bij design? Ik denk dat het zeker een rol speelt bij design. Uh, er zijn ook echt wel uh, richtingen waar je rekening moet houden... als je echt een goede user experience uh, wilt neerzetten. Want er zijn gewoon cultuurverschillen. Uh, mm -hmm. Maar um, ook een ding wat best wel belangrijk is, wat mensen misschien snel vergeten... is bijvoorbeeld waar zit je geografisch gezien en hoe is de internetverbinding? Daar. Ja, bijvoorbeeld. Dus, ja. Ja, dus als je op een eilandje zit uh, in de midden uh, van de Pacific Ocean, mm -hmm. dan is jouw internetverbinding gewoon net iets slechter Ops. dan bijvoorbeeld hier. Ja. Um, Maakt niet uit. Nou, hier niet trouwens. Ja, precies. We zitten hier voor de kijkers in een soort bunker. Dus ja. er is geen verbinding. Ja, het is een beetje gelijk als hier. Ja. Um, dus dan heb je al, als jij dus een website hebt die onder andere dus hele vette animaties heeft. Dat kost ook heel veel laadtijd. Mm -hmm. En als je dan uh, daar die website opent, dan kan het echt heel lang duren of misschien zelfs niet dat die opent. En dat mm -hmm. zijn ook gewoon dingen waar je rekening mee moet houden ja. om gewoon inclusief te zijn. En nadien, wat levert het op? Als ik nou als klant bij jullie kom en ik hoor dit verhaal aan en ik had er nog helemaal niet over nagedacht. Een praktijkcase kan ik me zo maar voorstellen. Zullen meerdere klanten zijn die hier niet over na hebben gedacht. Um, wat levert het mij dan op? Even los van geen lawsuits en het feit dat ik bepaalde verplichtingen heb. Hè, maar levert het mij ook echt aantoonbaar dingen op? Je wordt een aardig persoon, het eerste. Of bedrijf. Ja, voor mij is het ook heel erg... Want vaak willen mensen een soort van getallen horen. Je gaat er meer op verdienen, bla bla bla. Maar het is ook gewoon echt empathie hebben voor mensen. Dat zijn ook de doelgroep. Mensen die kleurenblind zijn... En jij hebt een drop-down om te kiezen welke kleur kleding je wil hebben. En het is alleen maar een kleurtje in plaats van met een label erbij. Ja, ja. Die weten niet wat voor kleur ze ja. um, uitzoeken. Um, dat is ook gewoon nog steeds je doelgroep. Mm -hmm. Die willen ook kleding kopen. Ja, dus het gaat echt om inclusief denken ook. Als, dat je gewoon open moet staan voor alle soorten ja. en maten en, uh, en groepen. Um, nog een paar vragen. Is het... Moet je inclusive experience, uh, is het all the way of kun je het ook een beetje doen? Um. Ja, ik zit te zoeken naar, dat ik denk aan een soort stappenplan. Weet je, dat iemand denkt van, oh, maar ik heb, ik heb twintig websites. Ja. Uh, en weet je wel, en ik bouw tien nieuwe apps per jaar. En uh, moet ik dan, is het all the way or nothing? Nee, Wat je ook wel eens nee. bij agile werken hoort, weet je wel. Van, je gaat of agile all the way, of niet. Of kun je het ook met stapjes doen? Zeker met stappen. En ik zou het liefst willen zeggen, oh, all the way. En je moet ervoor gaan. Ja? Maar dat is niet zo. Je kan starten met... Uh, een simpel dingetje. Gebruik je keyboard eens. Leg je muis opzij uh, of haal de batterij eruit. Ja. Kan jij navigeren door de website heen? Dat kan stap 1 zijn. En daar kan je het bij laten en dat is prima. Ja. Um, je zou kunnen kijken, oké, okay, wat gebeurt er uh, met um, um, langzaam internet? Ja. Kan ik de website bezoeken of blijft die wachten totdat iets geladen is? Want dat gebeurt vaak, wachten tot er een video geladen is en dan pas laat ik iets zien. Ja. Um, dat is allemaal heel mooi, maar als je heel langzaam internet hebt, kan je de hele website nog niet zien. Ja. Het zou nog veel mooier zijn als de tekst er al is, ook als ja. de image nog niet, de afbeelding of de video. Volgens mij werkt dit ook heel goed als jullie dit in pitches laten zien. Want ik bedoel, als je dit soort scenario's schetst, dan wordt iemand wel wakker, denk ik. Ja. Iedereen <laughs> weet wat er gebeurt. Dus jij drie seconden en de website doet het nog niet. En ja. next. Ja, precies. En ja, dus, ja, dus daarmee heb je al iets te pakken, zeg maar, wat het voordeel is. Um, Roxanne, als, als mensen die zitten te kijken nou denken van, ik wil morgen in ieder geval beginnen. Wat is dan een eerste stap die ze moeten doen, in jouw ogen? Um, nou, inderdaad, gewoon hou er rekening mee. Uh, neem het mee in je designproces. Maar ook, stel je hebt al een website, je hebt hem al ontwikkeld. Kijk naar dingen zoals uh, de fontsize, Dus kan ik dit schalen? Kan ik dit groter maken? Elke browser heeft gewoon een setting waarmee je dus ervoor kan zorgen dat de size geschaald wordt. Ja. Werkt dat niet, dan is dat al een eerste aanpassing kan doen. Uh -huh. um, dus dan ga je eigenlijk van uh, pixels naar rem sizes, maar dan ga ik een beetje haar verhaal vertellen. Yeah. Maar dan dat zijn bijvoorbeeld de eerste aanpassingen kunnen zijn. Doe een contrast check. Er zijn gewoon heel veel websites waar je gewoon of je kleurenpalet of zelfs een snapshot van je website doorheen kan gooien. En dan zeggen ze van nou, uh, dit is niet een goed contrast. En dan kan je gaan kijken van oké, okay, ga ik misschien de kleuren aanpassen. Dus er zijn acht wel van die kleine tools mm. waar je mee zou kunnen starten. En dan uiteindelijk kom je in de wereld van inclusive experience En dan moeten ze jullie benaderen. <laughs> ja. hey, luister, is er een checklist of zo? Dat je, dat, ik vind dit wel interessant klinken. Dat ik zou wel zo'n soort van checklist, zo'n zo tien stappenplan van check je eigen website is. En dat je dan een rapportcijfertje krijgt. Uh, er zijn er vast genoeg. Je hebt sowieso tooltjes die je helpen. Um, in Chrome kan je ook... Um, als je Dev tools opent, <laughs> yeah, yeah. Um, heb je ergens een tapje verstopt uh, waarin je een uh, test kan uitvoeren Aha. die aangeeft oh, uh, je moet hierop letten, font size hier is te klein. En dan geeft ja. hij ook aan welk element. Ja, ja, ja, ja. Um, he ze helpen je heel erg, maar je moet wel weten dat het er zit en dat je ja. er rekening mee ja. moet houden. Ja, ja, ja, ja. En de oplossing is vrij makkelijk. Het is gewoon of groter maken of Werken met rem, maar dat <laughs> laat ik even achterwege voor ja, nu. Ja. Uh, wat ik wel nog heel even wilde zeggen is ja. dat... Uh, wat ook veel mensen niet weten, is dat je heel veel instellingen hebt in je browser. Mm -hmm. Die je gebruikt op het moment dat je het nodig hebt. Dus bijvoorbeeld je browser, je default setting, kan je instellen dat alles groter is. Mm -hmm. Maar je kan ook uh, op je computer instellen dat jij last hebt van motion sickness en dat je reduce motion wil. Dat zijn dingen die kan je allemaal gebruiken. Um, je kan, uh, je noemt dat een media query, kan je daarmee ophalen en zeggen, oké, okay, uh, heeft deze user reduce motion Aanstaan. Oh, Zo okay. ja. Pauzeer het dan. Um, dus eigenlijk heb je alle informatie. Het is daar. Je moet ja? alleen weten dat je het kan gebruiken. Ja, ja, ja. interessant. Ja. Dank jullie wel uh, voor dit uh, inzicht in het waanzinnige nog werk te doen de komende jaren. <laughs> Toch? Dat ja, uh, ik wens jullie daar heel veel uh, succes mee samen met uh, jullie bureau uh, Code Suur. Dankjewel dat jullie mijn gast waren. Yes. Dank je wel. En uh, dankjewel voor het kijken naar een uh, volgens mij interessante video over uh, inclusive experiences of inclusive design. Hoe je het beestje ook wil noemen, maar volgens mij uh, werk aan de winkel. Dankjewel voor het kijken. Hoi!